Goedendag, mooi ochtendrood was er te zien vanochtend in Gelderland. En dat is toch meestal een voorbode voor een ander weerbeeld en dat gaan we ook krijgen. Zaterdag wordt een bewolkte en natte dag en die bewolking die is eigenlijk al aan het toenemen. Als we dan kijken naar de kaart voor vrijdagavond dan zien we Nederland onder bewolking en onder neerslag liggen in een groot deel van het land kan er al af en toe wat regen vallen. In de loop van de middag zal de eerste regen gaan vallen in het westen. In het noordwesten, daar viel vanochtend al af en toe wat regen. En die neerslag die trekt dan geleidelijk aan wat naar het oosten toe. Maar dat gaat allemaal bijzonder langzaam. En uiteindelijk wordt het naar het zuiden gedrukt als er meer een noordelijke stroming op gang gaat komen. En zondag ziet het weerbeeld er dan alweer heel anders uit. Dan zijn er weer zonnige perioden. Wat dat betreft heeft het weekende echt wel twee gezichten. We zien ook alweer een ander systeem boven Groot-Brittannië zondagavond. Dat gaat maandag ons weer bereiken. En dat betekent dat we maandag dan weer een wisselvallige dag gaan krijgen. Ja, Picasso kaartjes, altijd wel even leuk om te zien. En wat geven we hiermee aan? De hoeveelheid neerslag die je kan vallen vanaf nu tot en met zondagnacht. En wat er dan opvalt is bij dit model dat de meeste neerslag verreweg boven de Noordzee valt. En dat het bovenland op zich wel meevalt met de hoeveelheden. In het oosten valt zelfs heel weinig. Maar die neerslagprognose voor de komende 24 tot 36 uur is erg lastig. Want ik heb nog een ander model en dan zien we hetzelfde gebeuren... Alleen, de neerslagband ligt dan al veel meer boven Nederland. De kustprovincies krijgen dan toch met behoorlijke hoeveelheden neerslag te maken. En hier en daar kan ook nog een stevige buitenontwikkeling gaan komen. Je kan er zomaar ook in het oosten neerslag vallen. Met andere woorden, die neerslagprognose is erg onzeker. Het verspringt steeds. Het ziet er wel naar uit dat de westelijke helft van het land de meeste neerslag gaat krijgen. En dat de oostelijke helft minder neerslag gaat krijgen. Het zuidoosten zoals het er nu naar uitziet, echt de minste neerslag, maar droog weer, dat wordt het niet. Het kan daar echt wel een druilerige dag worden zaterdag. In ieder geval een grijze en bewolkte dag met dus van tijd tot tijd motregen. Maar de grootste neerslaghoeveelheden waar die precies gaan vallen zoals het er nu naar uitziet met name in de westelijke helft. Goed, dit is de kaart voor zaterdag. Een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Lokaal dus flink wat regen. Temperatuur rond de 16 graden. Maar het kan hier en daar ook echt wel wat frisser blijven hoor als het langdurig blijft regenen. In het noordwesten misschien Later op de dag nog een opklaring en de wind die draait naar het noorden. En dan zondag, heel ander weerbeeld. Zonnige periode, wordt het zo'n 17 graden. We hebben nog wel wat buitjes neergezet in de kustgebieden. Want dat zou nog wel kunnen, vooral in het eerste deel van de dag. Maar over het algemeen ziet de zondag er echt een stuk beter uit. En dan volgende week, ja, dan wordt het gewoon weer ronduit wisselvallig, Met ook duidelijk lagere temperaturen, 13 of 14 graden. En iedere dag kan er wel neerslag vallen. Nog fijne dag.